Ik ben Pieter Korsmit, ik ben 61 jaar. Ik woon in de wijk Aria. in sta op plek nummer 4 voor D66. Wij zijn acht jaar geleden verhuisd van noord beveland naar de gemeente Goes. Ik woon daar samen met Anita en onze labrador Noah. Met Noah loop ik vaak door de gemeente te wandelen om te kijken wat er leeft en speelt in de gemeente. Ik vind het belangrijk om te zien waar mensen mee bezig zijn wat ik eventueel voor mensen zou kunnen veranderen en wat ik voor mensen zou kunnen verbeteren. Ik mis heel vaak in onze, in onze wijken een hondenuitlaatveldje. Een hondenuitlaatveldje is belangrijk voor de mensen met een, met een hond. Dan kunnen ze de, de hond fijn uitlaten, maar het socialiseert ook en het verbroedert uh, in wijken. Voor de komende jaren wil ik mezelf inzetten voor uh, veiligere uh, rotondes. Meer 30 kilometer zones, zeker rondom scholen, euh, mooie euh, fietspaden, euh, mooie looproutes, dat je veilig naar de stad euh, kunt. Vergroening van onze bedrijventerreinen en vergroening van de, van de stad om zelf daarmee bezig te houden. En dat, euh, dat zijn speerpunten voor de komende uh, vier jaar. Ik Spreekt mijn verhaal u aan? Uh, dan zou ik het fijn vinden dat u uh, op 14, 15 of 16 maart op mij stemt. Ik sta nummer 4 op de lijst voor D66 en ik wil mezelf druk maken voor u en voor de gemeente. Dankjewel.